Houden de overheidsdiensten een nationale actiedag met stakingen en betogingen. Stakingen en betogingen en betogingen, betogingen. Ja, ik ga daar waarschijnlijk wel nog een video over maken. Lucas, wat is er aan de hand? Een vinger. <lacht> het begon allemaal op een leuke middag. Ik had net mijn maaltijd geconsumeerd. En ik ging lekker fietsen terug naar school. Totdat ik bij de vrijdagsmarkt aankwam. Daar stond de hele vrijdagsmarkt vol met mensen in rode vestjes. Dus ik fiets lekker door. Tot op het moment dat dit gebeurde. Ja, er werd een fucking bom naar mij gegooid. Dus mijn eerste reactie was, ik rem en ik stap van mijn fiets. Natuurlijk had ik heel veel pijn aan mijn oor. Want die bom was legit een meter naast mij ontploft. Toen ging ik naar het dichtstbijzijnde tafeltje en vroeg ik dit. Pardon meneer, wie heeft er die bom gegooid? Mijn oor piept. Ah, is het waar jongen? De vogels piepen ook hè? Funny guy. Dan ben ik gewoon naar school gegaan. Die zeiden dat ik naar het spoed moest. Tachtig keer in de wachttrein moeten zitten. Was echt superleuk. Laat, laat ik een boekje lezen. Hey. Oh. oh, uh, Het is van 2015. Tot er opeens iemand mijn naam riep. Lucas Gevaert. Holy shit. Die was zo lekker. Maar dat was slechts mijn begeleider. Dus ik kon maar 5 seconden genieten. Secondjes. Dan hebben ze uiteindelijk een test gedaan. Om te kijken of ik gehoorschade had opgelopen. Ze liet de hoge en lage tonen horen. En als ik een toon hoorde, moest ik op een knopje duwen. Oké, okay, klikken betekent ja. U heeft uw ogen dicht. U heeft een koptelefoon aan. U heeft ooit de liefde bedreven met een panda. Uiteindelijk is de test afgelopen. En dit zijn de resultaten. Dus hier zien jullie bij beide oren zo een... Naar beneden ding is. Dat is dus gehoorschade. En raad is, ik moet pillen nemen. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Ja, dit is de medicatie die ik voor 3 weken lang ga moeten nemen. Elke dag 4 pillen gebruiken. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Ik hoop dat dat jullie vragen heeft beantwoord waarom ik in het ziekenhuis lag. YouTube. Dus hey, tot later. Doei. Ik veronderstel dat je de volgende keer niet wilt missen dat ik in het ziekenhuis lag. Dus volg mij daarom op Snapchat.